Via office.com ga je via de instellingen naar contactvoorkeuren. Vervolgens klik je in de linkerzijbalk op beveiligingsgegevens. Via deze weg kun je nieuwe beveiligingsmethode toevoegen. In dit geval twee staps verificatie. Dat doen we via de Authenticator app. Dus deze optie is de optie die we moeten hebben. Zodra je op toevoegen klikt... Word je gevraagd of je de Microsoft Authenticator app wilt downloaden. Als je een andere app gebruikt, zoals OnePassword of LastPass, klik dan op de optie hieronder waar staat ik wil een andere app gebruiken. Klik je daarop, dan klik je op volgende, scan je de QR-code met je mobiel of via je programma en vul je de tweestapscode hierin. Zodra je op volgende klikt, is de tweestapsverificatie binnen Office ingesteld.